Welkom bij Tomzorg. Heeft u een verband of gips en u wilt toch kunnen douchen of in bad, dan is een gipshoes een zeer goede oplossing. Tomzorg gipshoes zijn in zes formaten leverbaar. In klein formaat voor de voet en de hand en in grotere mate voor het onderbeen of onderarm of het hele been en de hele arm. Ik heb hier de hand om duidelijk te maken hoe de gipshoes werkt en waar de kwaliteit van Tom Zorch Gipshoes zit. Allereerst zijn de gipshoes gemaakt van een waterdicht materiaal. In combinatie met een zeer hoogwaardig, zeer elastisch membraan dat als manchet om uw arm op been perfect afsluit. eenvoudig aan te trekken, zeer comfortabel om uw huid, knijpt niet af, dus u zult geen probleem hebben met een gestopte of geremde doorbloeding. Het materiaal is zeer hoogwaardig, dus u kunt het ook meerdere malen gebruiken. En als tip, als u de manchet gebruikt in combinatie met gips, Kijk dan even of er nog scherpe kanten aan het gips zitten. Verwijder die eerst, want die kunnen natuurlijk de manchette beschadigen. En als tweede tip, als u de machette weer afdoet na het badden of douchen, eerst de machette aflogen en dan pas achter. Dus zoekt u voor in bad of onder de douche. Een gipshoes, dat is een tomzorg gipshoes. Een zeer goede keuze. Wel belangrijk te weten dat gipshoeser zijn ontworpen in het gebruik om er douchen in het bad, maar niet om mee te zwemmen.